In Nederland willen we zoveel mogelijk topsporters van Team NL laten presteren op de Olympische en Paralympische Spelen. Daarom zorgen NOC, NSF, Sportbonden en de overheid voor optimale topsportprogramma's en voor jouw individuele voorzieningen. Sponsors van het IOC, IPC en Team NL leveren een bijdrage in de financiering hiervan. In ruil daarvoor krijgen deze sponsors tijdens de Olympische en Paralympische Spelen exclusieve rechten. Zo mogen zij gebruik maken van olympische woorden en beelden. Om de rechten van deze sponsors te beschermen, heeft het IOC Rule 40 in het leven geroepen. En dat heeft invloed op de commerciële mogelijkheden voor andere sponsors. Want jij wordt misschien wel gesteund door een privé-sponsor. En dan zijn er nog de sponsors van jouw sportbond. Bovendien vormen de Spelen een mooie kans voor nieuwe, langdurige sponsorcontracten. Al deze sponsors mogen zich niet direct verbinden aan de Olympische en Paralympische Spelen. In hun commerciële uitingen mogen ze... Geen Olympische of Paralympische symbolen gebruiken. Geen verwijzing maken naar het Nederlands team. En geen beelden van de Spelen gebruiken. Maar gelukkig hebben jouw sponsors ook veel mogelijkheden. Als topsporter mag je tijdens de Spelen jouw sponsor bedanken. Mag jouw sponsor berichten plaatsen of reposten op social media. En zijn er volop mogelijkheden voor jouw sponsor om vooraf campagnes te ontwikkelen met jou in de hoofdrol. Zolang er geen Olympische associaties worden gemaakt. Je bent zelf verantwoordelijk voor afspraken met privé-sponsors. Maar laat deze altijd checken door een zaakwaarnemer of een juridisch deskundige. Zoals NL Sporter. Om jou en je sponsors te helpen met Rule 40 heeft NOC NSF een online tool ontwikkeld. Jij geeft de contactgegevens van je sponsor door. En de sponsor wordt automatisch geïnformeerd over alle do's en don'ts met betrekking tot Rule 40. Hartstikke handig, want zo kun je altijd aantonen dat je sponsor op de hoogte is van alle spelregels. Ook kunnen jij je sponsors campagnes ter beoordeling indienen. Experts van NOC NSF helpen dan om een campagne Rule 40 Proof te maken. Zo voorkom je eventuele boetes van het IOC, IPC of NOC NSF. Zorg dat je jouw commerciële zaken tijdens de spelen goed hebt geregeld. Zodat jij kunt focussen op het allerbelangrijkste. Voor alle details ga naar www.nocnsf.nl slash rule40.